Um, excuseer meneer, we zijn van VZ2 Media Raven. Mogen jij even uh, interviewen over de staking? Ja, zeker. Wat vindt u er eigenlijk van? Heeft u daar problemen mee? Ja, niet echt Ja, Ik ben er wel mee bezig, een klein beetje, maar ach, dat valt goed mee. Ik vind, ik vind het goed als ze we doen wel. Ja? Dat is het enigste, ja. ja mag ik even een trek? Als ja. Men dan, nu echt? Ik zou u graag enkele vragen willen stellen over de staking van vandaag. Heeft u daar veel last van eigenlijk? Uh, eigenlijk wel, ja. Ik woon in het Centrum Gent, dus voor mij is dat. Wanneer? Wat zijn uw hobby's? Uh, ik speel rugby, ten eerste. Daar ben ik wel zeer vaak mee bezig. Uh, daarna speel ik enorm graag gitaar. en. What the fuck? Uh, ik speel ook gitaar daarnaast. Hey, ik, ik vind het gewoon schandalig wat er nu gebeurt. Wat, wat is er nu allemaal zo? Nee, ik vind dat niet. Ik dacht dat je mijn mening vroeg. Nee. Oh, ik, eh, ik persoonlijk niet, nee. nee, nee. Maar ik vind het wel uh, beroerend uh, dat ze het land uh, gaan platleggen. terwijl we in een economische crisis... Uh Kun je dat even vasthouden als het Mijn bus is Wat ga je doen? <laughs> excuseer me, hoe Wacht even. Oh. goed. <laughs> <laughs> <laughs>